Dag allemaal, vandaag gaan we het hebben over de delen van de nagel. Als we goed kijken naar onze nagels, dan zien we um, heel duidelijk de zichtbare gedeeltes, dat is de nagelplaat of de nagel zelf, met vrije boord, het maantje, het hyponogium, nagelrim en nagelbal. Wat zien we niet? Dat is de nagelwortel en het nagelbed. Deze gaan we nu allemaal apart bespreken. We hebben dus eerst de nagelplaat. De nagelplaat dat is eigenlijk het gedeelte dat we eigenlijk ook de nagel noemen. Deze nagelplaat bestaat uit lagen van dode cellen die bijna alleen keratine bevatten. En keratine is een heel stevig eiwit en geeft een harde structuur aan de nagel. En de nagel is doorzichtig en de roze kleur van de nagel komt door het doorschemeren van de bloedvaatjes. De nagelplaat kan je ook vergelijken met een papieren zakdoekje, dat bestaat ook uit laagjes. En de bovenste laag of de horenlaag wordt ook wel schubbellaag genoemd, die zorgt eigenlijk voor de bescherming van buitenaf. En dan de volgende laag, of de middelste laag, is de keratinelaag. Daar zit vooral de keratine opgehoopt. Dat is ook de sponslaag. En die neemt alle voedingsstoffen op en houdt vocht en vet vooral vast. De onderste laag, dat is eigenlijk de uh, laag, uh, die bevestigd is aan, de nagel, uh, aan het nagelbed daar zitten eigenlijk lange groeven in en op die manier is het bevestigd aan het nagelbed. Dat noemen we de epitheellaag. Dan hebben we het gedeelte dat we kunnen zien, dus het maantje of de lunula. Dat zien we aan het begin van de nagelplaat en daar is de nagel eigenlijk ook het zachtste. Dus want die daar komt de nagelplaat juist onder de huid uit, die is nog tamelijk vers, en daar is de nagel heel zacht. Um, hier is het pintweefsel, is daar ook veel losser, hè? vandaar die witte kleur. En het is de grens waar de nagelmatrix eindigt. En door deze minder sterke verbinding is het maantje gevoelig voor infecties uh, met bacteriën, schimmels en beschadigingen. Dan hebben we het hyponochium. Dat is eigenlijk het verhorende stukje huidlaag uh, op de vingertop. En die loopt dan ook verder in het nagelbed. En het zorgt ook voor een waterdichte barrière onder de nagelplaat. Dan hebben we nog de nagelring. Het wordt ook wel eponogium genoemd of cuticula. En dat is eigenlijk een heel dun vliesje en dat, is, um, dat op de nagelwal zit en dat kan dan verder doorlopen op de nagelplaat. En het gedeelte wat doorloopt op de nagelplaat wordt ook wel de echte cuticula genoemd. Uh, en dat geeft een bescherming tegen het binnendringen van uh, ziektekiemen. Dus het is ook heel belangrijk um, dat je daar ook, als, als je een manicure uitvoert, dat je daar heel voorzichtig te werk gaat. Dan hebben we het nagelbed. Nagelbed, het woord zegt het zelf. Dat is eigenlijk de plaats waar de nagelplaat op rust. Dus dat is een dunne huidlaag onder de nagelplaat. En het gaat ook over naar in het hyponogium En op de, in het nagelbed daar komen de meeste bloedvaatjes voor. Dan hebben we nog de nagelwallen. Zoals we kunnen zien hebben we drie, aan drie zijden een nagelwal, twee aan elke zijkant, dat noemen we dan de laterale nagelbal. en één aan het begin, dus dat is de proximale nagelbal. En dat is eigenlijk waar de normale huid van de vinger naar binnen plooit en verder gaat in de nagelwortel en vast zit aan de nagelplaat. Dan hebben we als laatste de nagelwortel, dus die zie je niet zitten. Een andere benaming voor de nagelwortel is de nagelmatrix en die ligt onder de huid. Dus het is het begin waar de nagelplaat wordt gemaakt. Hè, dus da daar begint de nagel ook te groeien. Um, en die moet dus ook heel goed beschermd worden door de nagelcrème.